Goedendag! Vandaag bespreek ik de uitspraak van het Hof Amsterdam van 19 juli 2022. In deze zaak gaat het om een werknemster die op staande voet is ontslagen omdat zij meerdere keren boodschappen heeft meegenomen zonder te betalen. Dat ontslag houdt stand, maar met toepassing van het zogenoemde luizengaatje heeft de werknemster wel recht op een transitievergoeding, al dus het Hof. Wat was er aan de hand? Een verkoopmedewerkster van de supermarkt wordt betrapt op het niet afrekenen van boodschappen. Daarmee geconfronteerd geeft zij toe dat ze wel eens vaker bij de werkgever boodschappen heeft meegenomen zonder deze af te rekenen. Mevrouw wordt geschorst en nadat een onderzoek is ingesteld wordt zij uiteindelijk op staande voet ontslagen. Dat ontslag houdt stand bij de kantonrechter, waarna mevrouw zich tot het hof wendt. Het hof oordeelt dat door het meenemen van de boodschappen werknemster het vertrouwen van haar werkgever onwaardig is geworden. En dat daarom sprake is van een objectieve dringende reden. Voor de vraag of dat ook voldoende is voor een ontslag op staande voet, wordt het door werknemers de aangevoerde persoonlijke omstandigheden meegewogen. Zo stelde mevrouw dat zij ten tijde van het ontslag psychische klachten had en dat zij te maken had met slechte financiële omstandigheden. Daarnaast wees mevrouw erop dat zij al bijna 21 jaar bij werkgever in dienst was en dat zij altijd goed had gefunctioneerd. Het Hof oordeelt dat niet is gebleken dat het handelen van mevrouw het gevolg is van haar psychische klachten. De overige door haar genoemde omstandigheden leggen weliswaar gewicht in de schaal, maar disculperen haar niet. Nu het ontslag ook voldoende voortvarend is verleend, houdt het ontslag op staande voet stand. Het interessante aan deze uitspraak is dat het Hof, nadat het is vastgesteld dat werknemster zich schuldig heeft gemaakt aan een objectieve dringende reden waarvan haar een verwijt is te maken, toch overgaat tot het toekennen van een transitievergoeding. Daarvoor maakt het Hof gebruik van het zogenoemde luizengaatje zoals geregeld in artikel 673 lid 8 van het BW. Daarin is bepaald dat als het niet toekennen van een transitievergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, deze alsnog kan worden toegekend. En die situatie deed zich hier naar het oordeel van het Hof voor. Vanwege de leeftijd van mevrouw, 63 jaar, haar lange dienstverband van 21 jaar, haar goede functioneren en haar geringe kansen op de arbeidsmarkt, waarbij het Hof wijst op haar eenzijdige werkervaring en haar fysieke en mentale beperkingen, krijgt zij alsnog de transitievergoeding van in haar geval ruim 10.000 euro toegekend. Maar staat zij met haar leeftijd van 63 jaar wel op straat? Bij ontslag op staande voet bestaat als uitgangspunt geen recht op een transitievergoeding. En dat is slechts anders in twee situaties. De eerste situatie zit op een ontslag op staande voet waarvan de werknemer geen ernstig verwijt is te maken. In dat geval bestaat wel recht op een transitievergoeding dus. En dat kan bij uitzondering mogelijk zijn, bijvoorbeeld omdat de gedragingen door werknemers zijn verricht in een bepaalde geestestoestand. Of onder invloed van een ziekte. In de tweede situatie, zoals hier aan de orde, kan wel sprake zijn van ernstige verwijtbaarheid. Maar achterrechter het niet te min onaanvaardbaar als de werknemer met lege handen komt te staan. En dat komt in de praktijk niet vaak voor en is dus ook echt een luizengaatje. Uit de schaarse rechtspraak volgt het beeld dat een lang dienstverband en een onrispelijk staat van dienst van de werknemer soms reden kunnen zijn om alsnog de transitievergoeding of gedeelte daarvan toe te kennen. Deze uitspraak van het Hof past dus goed in dat beeld. Bedankt voor het kijken.